...zijn een weekje op vakantie en ik pas op het huis, en er was eigenlijk maar één verzoek naast uh, niet te veel troep maken... of ik eventjes dat geklote onkruid tussen die tegeltjes kan weghalen. Maar ik ben een hele lui jongen, ik bedoel dit is handig hoor, zo'n zo ding. Maar dat kan natuurlijk veel sneller. Het is eigenlijk heel simpel, deze hebben we al niet meer nodig. Het enige wat je namelijk nodig hebt is, uh, is aansteker benzine. Ik heb hier gewoon een simpel flesje, die kost een paar euro. Kan je bij de sigarenboer halen. Tegenwoordig heb je van die onkruidverbranders. En dat is eigenlijk gewoon een soort vlammenwerper die je op het onkruid zet en dan brandt het helemaal tot aan de wortel weg. Ik heb daar het geld niet voor en uh, ik vind het ook een beetje overdreven om uh, met zulke grof geweld dat te lijf te gaan. Dus uh, daarom uh, gebruik ik aanstekerbenzine. En het is heel erg eenvoudig. Wat je namelijk als eerste doet, is je haalt een beetje van, het, van de grote borstjes er alvast af. Zo, dit is al voldoende. En dan spuit je het tussen die tegel. En wat juist handig is aan dit, de, die brandstof dat gaat tussen het zand en de aarde zitten, dus het brandt heel erg lang. Als dus jij even een aanzeker hebt, die kan ik vind. het even in de fik steken. Check helemaal door. Oh, die stond al aan. Wees wel voorzichtig, want het brandt wel lang, hoor. houd een beetje in de gaten. Lijkt heel erg gevaarlijk, maar het valt er eigenlijk wel mee. Als het eenmaal aanstaat, dan worden die vlammen wat, wat kleiner. En het is ook niet heel erg heet vuur. Nou denk je misschien, hoe bedoel je, vuur is toch altijd heet? Maar zoals je zag zijn het gele vlammen en oranje vlammen. En die zijn altijd wat minder heet dan blauw en witte vlammen. En uit zo'n straalding, zo'n vlammenwerper, daar, dus ja, daar komen blauwe vlammen uit. En daarmee kan je ook gewoon je tegels beschadigen als je het verkeerd doet. En op deze manier niet. Nou, inmiddels is het vuur uit en je ziet het, het is helemaal weg de onkruid. Het enige wat je dan nog hoeft te doen, is het eventjes wegbezemen en dan is de onkruid tot op de wortel weggebrand. Nou, dit is de meest eenvoudige, snelle en luie manier om voor je onkruid tussen de tegels af te komen. En vond jij deze video nou handig? Vergeet je dan niet te abonneren. Laat ook even een leuke reactie achter. Heb je zelf nog een vraag? Laat het dan ook even weten. En dan zie ik jou de volgende keer bij Handig. Dat was handig.